Waar, wow, joh, stop mij roepen! Pas zo, hoor. Dat is een magerde, dat putt, hè. We zijn een creeper, hè! Maar zijn ook nog allemaal ander volk, daar. Pas op, zoek nog. ook nog... Wat WTF? Drie? WTF, man? <laughs> ik dacht dat als ik eerder was, nee, ook in deze drie. Ja, ik dacht dat ook, die stonden allemaal in elkaar. <laughs> wat? Ik word je uitgeschoten, godverdomme. Ja, ik koop wat is dat nu, weer? <laughs> Skeletons. Oké, okay, volgens mij is echt gewoon geen kut te vinden, maar oké. Okay, hè? WAAH! Oh, kogel, ik shit ah, nee, op... Ah, man! Het draait dus veel in lava. Ik spon er een beetje. NEE! Maar kijk, hier, kunt je dan bijvoorbeeld... Hier niet Je ergens heen of zo, hier zo, maar hier zijn allemaal die TV's, what the fuck? Oh, ik ook in de fi. Oké, okay, ik ben al neer. Het is al hopeloos. Ja, en dan komen die allemaal achter mij aan. Ja. <laughs> ik zit in een keer in een kooi met Magma Hahaha, <laughs> Zijn wij hier ook al geweest in dit gedeelte? Oh nee, dat is hier weer in het begin man. Oh. Oh. Man, alles leidt gewoon op één fking wow. punt. Auw! Zo. Lukt het. Oh, de FBI is altijd weg. Kan ik wel even checken of we niks heel lukken halen toen waren. Zet! <lacht> nu heb ik er echt een beetje genoeg van. Ik sluit in de kijkersje moet op af nu! Nee, fucking wel! Flick hem echt op man! Nee, ja nee, nee, nee, nee, nee! Wij fucking de. Nee, kom het schat in een bitje. Ja man. man. We hebben, we hebben zo'n fucking lange ronde gedaan hè. En waar kom we in het fucking begin? <laughs> en fucking gewoon ook helemaal geks, he! Oh, je weet, hoe weet je wel hoe fucking lang we hebben gelopen, man? <laughs> ja, twee Als we zo'n kilometer gaan hadden, we hebben echt 90 kilometer of zo hé. <laughs> heb ik niks. In die kloten ga je! <laughs> en wat krijgen we? Twee fucking diamonds! Drie fucking gold! En geen <laughs> fucking baardenharnassen! <laughs>